Ja, wat de rimpels zijn, is, uh, dat zijn gewoon de foutjes die in de huid ontstaan door uh, overmatige fronzen of uh, door uh, normale veroudering. De rimpels kunnen uitstekend worden behandeld. Uh, er zijn natuurlijk verschillende soorten rimpels en ze hebben allemaal hun uh, eigen behandelmogelijkheden. Uh, maar ik vind zelf dat rimpels uh, in dit tijdsgewicht uitstekend te behandelen zijn. Uh, de meeste rimpels kunnen behandeld worden in één behandeling. Sommige rimpels kunnen echt helemaal weggehaald worden, maar je blijft het altijd een klein beetje zien. Als een rimpel weg is uh, en je ziet het in de spiegel niet, moet je niet de spiegel nog dichter erbij plaatsen. Want ja, je blijft het altijd een klein beetje zien, maar het is in zijn algemeenheid echt heel goed te behandelen. En ook ja, bijna dat het bijna niet te zien is.